Hallo, en welkom bij een nieuwe video van HDDR Entertainment. Een tijdje geleden heb ik een tweetal artikelen geschreven omtrent de hop-up en de effecten van een whiteboard barrel. Het eerste deel ging vooral in op de theorie, waarbij ik in deeltje 2 mijn eigen bevindingen van een whiteboard barrel in twee van mijn eigen AEG's heb uitgelegd. Deze video vormt het afsluitende deel 3, waarin ik de resultaten van dit alles in mijn eigen 4 Scar laat zien. Deze SCAR-H van VFC is geüpgraded met een Orga Magnus 6.23 barrel, een Prometheus softbucking, een Firefly flattop en een Gauder SP120 om het verliezen in FPS te compenseren. Op de FPS meter klokt hij een gemiddelde van 336 FPS met 0.20 gram BB's. In het veld echter gebruik ik 0.30 grams BB's van Green Devil. Achtergang op de groen Hé, hey, kijk, dat is er eentje. Onverstekken! Er een paar op de bus. Kom op. <tus> Thank you. Ja, die houtstrapen ja, ja, heb ik. ja, Als je hem ja, hoort kunt, heb ik hem. ik z'n ik Ja. Kijk, dat bedoel ik. Dit is dan weer het einde van de video. Bedankt voor het kijken en voel je vrij om te liken, subscriben en sharen. Als mede om een command achter te laten. Hierdoor kan ik niet alleen mijn video's verbeteren, maar heb ik ook een reden om het te doen. In de tussentijd kun je met de klik op de muis mijn vorige video bekijken. Okay. Tot ziens.